En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je op die manier eh, ook, ja, ook echt bezig bent met eh, wat gebeurt er allemaal en hoe ziet de toekomst eruit en waar maak ik me druk over. Ja, want het, wat je zegt, dat zet je letterlijk aan het denken, want eh, zoals in, in een eh, dergelijk musea hangt er vaak een kaartje bij, een stukje duiding over van eh, onderweg, dat is met, met, met, met een mural of met een, met een grote tag, is dat natuurlijk niet zo. Dat is, dat is belangrijk voor deze mensen, ja, de mensen? Ja, want kijk, het is belangrijk ook dat je er zelf in mag zien wat je ook zelf in ziet. En dat het niet voorgeschreven is wat je ermee moet. Dat is helemaal aan jou. Ja, je hebt, je, je hebt je, heb je het proces een beetje meegekregen van wat er is gebeurd tot aan de, de grote muurschildering. Aan die kant? Ja. ja. ja hè? Want even voor de dames en heren die hier nu aanwezig zijn, de jongens en meisjes. Er zijn dus de afgelopen weken stichting All On One, All one moet ik zeggen, en Raum, die hebben in samenwerking met elkaar hebben ze workshops georganiseerd met jongeren om daarmee op zoek te gaan naar, naar hun identiteit en dat wat ze willen zeggen over de maatschappij, ook hier in Utrecht, in, in, in Nederland. En uh, dat wordt eigenlijk weergegeven op die muur. Dat is het idee, toch? Ja, precies. Het zijn inderdaad uh, ook gesprekken geweest met uh, middelbare scholieren. Die natuurlijk nadenken over wie ben ik? En wie ben ik straks? En uh, wie is dan de ander. En um, dat wordt vervolgens inderdaad verbeeld. Uh... Ja, heb je ooit iets concreets kunnen zien? Want uh, je, je stond net te kijken, zag je er al iets in terug dat je dacht, oh, herkenbaar of niet? Of soms vrij abstract? Nou, maar wat mij meteen wel opviel waren ook gewoon de mensen. En dat vind ik wel ook heel leuk, want dat, als ik aan de toekomst van de stad denk, denk ik ook eerst aan mensen. Aan mensen. Die heb ik ook meteen gezien ook. Ja, ja. ja, heel erg mooi. Het wordt uitgevoerd, dan moet ik er even bij zeggen, door de Berlijnse street artist Sokar Uno. En die is gecureerd door Street Art Today. En dat is een internationale platform. Die opende binnenkort ook een heel groot street art museum in Amsterdam. Um, maar, uh, ja, wij, wij hebben zo... Daar, ik, ik, ik, wil, oh ja, ik moet nog iets anders zo direct aankondigen, want we hebben zo direct natuurlijk de Utrechtse Urban Dance Crew aan te kondigen. Um, voordat we dat gaan doen, wil je, is er nog iets wat je wilt zeggen tegen de mensen of uh, iets wat ja. wil je wil meegeven? Ja. ik heb namelijk ook nog een nieuwtje. En, uh, ik ga vooral allemaal straks kijken naar die hele grote muur, 50 bij 70, dat is echt de grootste die we hebben. Uh, daar wordt inderdaad nu gestart, uh, hè, wat jij vertelde, op basis van de input van de scholieren uh, door uh, Soccer Uno. Socor Uno. Ja. Maar aan het einde van de zomer, want we hebben namelijk in Utrecht natuurlijk ook fantastische uh, street art kunstenaars. Ja. En één daarvan is Leon Keer. Ja. Is over de hele wereld om overal zeg maar, uh, ja, te, zijn werk te laten zien ook. En die gaat hier uh, dat laatste stuk afmaken. Dus zijn in september? ja, nog even met zijn agenda kijken wanneer precies, wanneer? maar even, einde van de zomer uh, gaat daar nog uh, iets bij En komen. dat is de, dat is de, de andere helft zeg maar. Dan, ja precies, het tweede gedeelte daar. En is er ook daarbij het idee uh, het verhaal van, van, van de mens van de jongeren uit Utrecht? Dat weet ik eigenlijk niet zeker of hij daar ook... Uh, of gaat hij zijn eigen gewoon, uh, verhaal ja, dat daar Dat kunnen we gaan vragen. Ja, ja. Oké, okay. ja, ja. Ja, ja, ja. even afwachten. <laughs> um, ja, voordat ik ze ga aankondigen die crew, of dan voordat we dat samen gaan doen, ik wil eigenlijk jou alle eer geven in deze hoor dus doe jij dat vooral, maar uh, moet ik erbij zeggen dat uh, 7 juli's, zet die in je agenda, dames en heren, 7 juli treden, treden ze op uh, de, de Hype and Hope dojo. En die treden op in de stad Schouwburg op 7 juli hier in Utrecht. Dus...